Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Vandaag heb ik een NS 1000, uh, deze heb ik al eerder uh, langs laten komen. Uh, het probleem van deze trein is dat hij geen lichtgeleiders heeft. Iemand heeft geprobeerd daar uh, eigen leds in te bouwen en heeft het halverwege opgegeven. Uh, ik ben aan het proberen die lichtgeleiders terug te zetten. En dat doe ik met 2 mm dikke uh, lichtgeleiderdraad. Uh, ik heb hier al een, uh, een voorbeeld uh, ervan. Kijk, dat is beter zichtbaar. Een beetje alle kanten opgebogen. Zodat hij uh, er zo... komt jongen. Nou er zo in past, waarbij dit deel naar buiten steekt en het onderste deel hier, wat uh, ook afgevlakt is, hier in het kapje komt waar het uh, zilverfolie zit. Hop. Op. Deze manier. En aan de andere kant zit er nu eentje in de lijm, hopend uh, uh, dat dat uh, goed gaat komen. En aan de voorkant. Ziet dat er dan zo uit, alsof er nu een mooi lichtje zit. Terwijl de andere kant, ik hoop dat dat te zien is, is in ieder geval nog leeg. En hetzelfde hier, één kant is uh, leeg en de andere kant zit een lichtje in. Nou, wat ik daarvoor dus gebruik zijn de 2 mm dikke, 2 mm, ik ben vrij zeker van dat 2 mm is, dikke lichtgeleiders. Die uh, in principe zo. Als je, er, als je ze er zo inlegt. Kom op. komen ze al een heel eind. Uh, alleen voor met name de korte kant waarbij de lichtgeleider van... Uh, uh, van de zilverfolie echt naar deze hoek gaat, moet er een zwabber in. Terwijl aan de andere kant, is die zwabber enigszins te vermijden. en kun je dus met vrij rechte stukken af. Nou is deze net te ver ingekort. Uh, kijk of ik hier nog meer restjes heb liggen. Die andere ziet er niet veel beter uit, moet ik zeggen. maar jongen. Zo. Ja. Als dus ik hem nu proberen in te doen, dan zie ik dat hij net een rare hoek maakt. Ofwel, hier moet ook een zwabber in komen. Nou, wat ik ook doe is uh, natuurlijk de voorkant een beetje bollen. Zodat hij uh, wat verder uitstraalt. Zeker met uh, deze gaten. zijn vrij groot. Ik denk dat ze zelfs 3 mm zijn. Of 2,5 En door dus... Uh, een beetje bol te maken door hem te verwarmen, krijg je dat het gat mooi opgevuld wordt. En als ik hier dus een zwabber in wil maken, even kijken of ik dit in beeld kan gaan doen. Uh, laat ik eerst eventjes deze wegzetten, die heb ik nu even niet nodig, deze gaat weg. Dit is uh, mijn uh, hete luchtkanon. Die heb ik op 135 graden gezet. Eigenlijk moet ik hem ergens op laten steunen. Ik heb zo gewoon niets wat ik aandurf om hem op te laten steunen. Nou, dat is vast ook geen goed idee. Omdat dat dus vrij warme lucht is, pak ik hem uh, met een tang vast. En ik, deze gaat dan zo erin en ik wil hem een kleine zwabber. Nou, ik kan hem altijd nog corrigeren. En een beetje verwarmen. Precies op de punt waar ik hem wil buigen. Kan ik hem dus zo mooi bijbuigen. Even vasthouden, zodat hij de vorm behoudt. En ik wil hem iets strakker hebben. Als je hem even vasthoudt, dan behoudt hij zijn vorm en dan is het makkelijk. Om oh, nu eens kijken. Nu wil ik een andere kant opbuigen. Welke kant wil ik hem opbuigen? Hou, dit is best hete lucht. Zo, en nu zit er een, uh, kijk, een beetje te zien, er zit er een kleine zwaller in. Uh, deze hoek even bijbuigen, zo. En toen kan iemand binnenlopen. Altijd gezellig, maar niet handig in een opname. Ah, kijk, nou, als je hem te veel buigt, dan breekt hij af. Geen probleem, ik heb nog wat meer liggen. Kijken, eens even zien, deze is vrij al lang, misschien nog een kortere. Ik werk het liefst met dat kortere stukken, want ja, je kunt ze maar één keer opknippen. Die was te kort. Ja, dat, uh, ik had er kan er een te scherpe bocht in zitten, en ik had hem te veel gebogen, dus die, uh, die was gewoon klaar, die brak. Zo bijna een lensje erop. Nou, eigenlijk had ik dat later moeten doen, want het is best lastig dat die lens erop zit om hem goed te verduigen. Maar Ach. Tu, tu, tu, tu. Opnieuw, het is te lastig om het te verbuigen. Ik zeg al, ik werk liefst met dat korte stukjes, maar ik heb altijd nog uh, de voorraadjes. Nou, ja, nu wil ik hierin, dus de kleine zwabber hebben. Eén dus kant op. Dat zou een klein genoeg kronkel moeten zijn. We kunnen hem nog een tikkeltje scherper hebben. Zo. Ga je zelfs nu nog te groot. Dit gaat een lang filmpje worden, denk ik. Maar dit is dus het idee: opwarmen, uitproberen tot je de juiste vorm hebt. Als het allemaal mooi past en er goed uitziet. Nou, hier haal ik dadelijk een stukje vanaf en dan bol ik hem. Hier binnenin lijkt hij goed te passen, dus wil ik hem uh, even kijken hoe ga ik dat doen. Ik heb hier een stift, ik wil hem hier buigen. En toen viel die dadelijk een buigen. Hij zat er zo in. Dat hij vanaf dat punt naar beneden moet. Dro uh, Drogen, afkoelen en zo krijg je langzaam een lichtgeleider. Even dat herrie-ding uit op deze manier. Ben ik ze dus uh, rustig aan, een, aan het uh, namaken. Um, het is heel erg handig als je een hete luchtkanon hebt hiervoor. Heb je dat niet? Um, je kunt het proberen met een soldeerbouw, dat heb ik vroeger wel gedaan. Um, het is lastig, het is niet heel precies. Het kan, Maar um, je hoeft eigenlijk maar op een heel klein plekje het op te warmen en te verbuigen. Maar uh, sinds ik dat uh, hete luchtkanon heb, gaat het zo ontzettend veel makkelijker. Wat ik nou ga doen is, uh, je ziet het is best wel bewerkelijk om dit uh, goed te doen. En uh, dit gaat een heel lang filmpje worden als ik dit voor een allemaal gaan laten zien. Dus ik ga ze uh, maken voor, de, uh, voor alle kanten, de voor- achterkant, uh, de, de lange en de korte. En uh, ik ga uh, het eindelijk resultaat laten zien als het er allemaal in zit en vast zit. En ik ga dan ook uh, zetten, laten zien hoe die op de baan uitziet. Deze zit natuurlijk al vast, dus ik denk dat ik de, uh, de ene kant uh, helemaal afmaak. Dan kun je het uh, after-effect zien als hij klaar is. En dan kan ik hem ook omdraaien en het, uh, laten zien hoe het was. Wat natuurlijk is dat er alleen maar rode verlichting op zat. Um, dus tot zover. Uh, alvast bedankt voor het kijken. En uh, geniet van uh, het uh, effect dadelijk. Het, de demo en tot een volgende keer. De eerste lichtgeleiders zitten erin. Ze zijn niet heel fel. Um... Dat kan ik verhelpen door dus ze iets langer te maken. Het is nog een beetje proberen. Maar uh, aan de andere kant. De rode verlichting. Als ik hem nu van richting wissel. Ja, je ziet daar gewoon alleen maar de gaten zitten. En hier heb je nog steeds de goede rode verlichting. Tot zover. Like, uh, subscribe. Uh, laat berichtje achter. En bedankt voor het kijken.